vindt iemand het mooi? Ja. Ik vind het mooi Ja, de... ah, Pieter, het is ook mooi. De der is, ja, De Pudel is, ja, De Pudel is... ganz toll, ganz tolle Kartoffeln mit das Pudel, der Pudel ist oh ja de der is ist oh ja, oh, der Pudel ist Pudel ist, der Pudel ist, der ist, der ist, der ist der ist ist You <laughs> see? ben ik toch eigenlijk in godsnaam mee bezig. Ik had me nog zo voorgenomen om dit allemaal niet te doen. Mislukt. <totstutters> Wat is je naam? Kim? Kim? Mm -hmm. Niet liegen, hè. <hijen> Echt, Kim? Dat is te toevallig. Ik heb vroeger nog een linker teelbal gehad eten, ook <hijen> <Toenigenevend. hijen> ja. ja. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen, Kim. Ik weet dat dat op dit moment andersom niet zo is, maar gewoon hey. loslaten. Ik vond dat vroeger altijd heel moeilijk om zo nieuwe mensen te leren kennen. Ik had daar dan speciale openingszin zien voor en zei ik wat is uw naam serieus? Ah, ik heb vroeger nog een linker teelbal gehad. Het heette ook Kim vandaag. <lacht> ik merk wel dat op um, podium beter werkt dan in het dagelijkse leven. <lacht>